Op deze, in deze video leg ik uit hoe je via Flickr, de fotowebsite, website een heel eenvoudig een afbeelding kunt toevoegen aan je Facebook-fanpage. Ga naar de Flickr-foto-stream, kies een afbeelding van 520 pixels breed. Dit is de afmeting die je van Facebook kan gebruiken. Kies je de afbeelding voor Actions, View, All Sizes. En ga naar het originele bestand, in dit geval van 25 pixels breed. Klik via de rechtermuisknop of dubbelklik met Mac. En kies voor afbeelding URL kopiëren. Ga naar developers.facebook.com in de appsomgeving. Ik kan een nieuwe app creëren. Ik heb al een app klaarstaan. Afbeelding via Flickr. Voeg een icoontje toe. Hier staat hij al. Dit is de afbeelding die bij de naam komt te staan. Scroll naar beneden en kies voor Page Tab. Geef een naam aan de, aan de Page Tab. Flickr. Op. Fanpage. Ik kopieer, kopieer bij Page Tab URL de locatie van de foto op Flickr. Doe hetzelfde bij de Secure Page Tab URL, alleen voeg hier toe. Dat is heel belangrijk, de, een S. Kies voor Save Changes en de app is in principe klaar. Ga naar de View App Profile Page en kies Add to My Page. Selecteer de pagina die, die, waar je de app wil hebben. En je zult hem zien, hier aan de linkerkant op je pagina verschijnt een nieuw tabblad. Als je dit als standaard wil instellen, dat mensen hem gaan zien, uh, wanneer ze de, de, face, de fanpage bezoeken, ga je naar Edit Page, kies voor Manage Permissions, Default Landing Tab en hier kan je de verschillende tabbladen kiezen waar mensen standaard terechtkomen.